Iedereen kan haken. We gaan vandaag een wintertrui haken en die wintertrui die bestaat uit reliefstokjes. Hij is echt lekker dik, kijk. En um, als ik dit film, dan is hij natuurlijk al klaar en hoop ik dat ik de foto's aan de voorkant uh, heb uh, gezet. Het zijn allemaal reliëfstokjes, dus sommigen denken van, nou ah, die boord die is gebreid, nee, die is gehaakt maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken iedereen kan haken want alle duimpjes omhoog en alle abonnees hier onder mijn uh, foto klikken op mijn foto klikken en dan kan je abonneren of onder het filmpje staat ook al een rode knop daar kan je ook op abonneren en dat is gratis en het is ook fijn als je de notificatiebel aanzet want die notificatiebel iedere keer als ik dus iets upload dan uh, ja, dan zie je het op je, op je scherm van je mobiel. Dus het is niet alleen achter de computer zitten. Het is ook lekker met je mobieltje s'avonds, bij de tv. Kijk lekker naar de YouTube filmpjes. Want je leert er altijd van: van ja, hoe zit zo'n patroon nu in elkaar? En ik zal je even vertellen wat je nodig hebt. En dan gaan we beginnen. Je hebt nodig een centimeter, heel belangrijk, want deze trui wordt in het rond gehaakt. Dus je maakt je losse ketting, of je al hakend stokjes, gaan we nu doen. En dan meet je je omtrek van je borstomvang en je meet ook je heupomtrek. En zo lang als deze centimeter uitwijst, en ik zal natuurlijk het patroon heb ik, ga ik uitschrijven. Um, dan zal ik de aantal centimeters en het aantal op te zetten uh, stokjes uh, doorgeven, want ik ga ze al hakend opzetten. Dus een centimeter heb je nodig, we haken alles met haaknaald nummer 10, een schaartje en een aantal steekmarkeerders en dan ga ik natuurlijk zoveel mogelijk uitleggen dus je kan natuurlijk ook de video langzamer zetten dus hierboven zijn drie puntjes dan kan je de afspeelsnelheid langzamer zetten en uh, je kan de ondertiteling aanzetten ik zet ook altijd ondertiteling aan op mijn uh, video's en hieronder ga ik zeggen hoeveel bollen dat je nodig hebt want ik ga wel met een dubbele draad werken dus even kijken waar ik de bol heb een dubbele draad en dan weet ik nu nog niet hoeveel ik nodig heb, maar het wordt dus de Royal van de Zeeman. En op de Royal zit 100 gram op en 241 meter. Uh, hier staat bij hand was, maar ik heb gewoon al een paar truien gewoon op 30 graden gewassen of met een wolwasmiddel, uh, wolwasprogramma. En dan, uh, ja, dan kan je er gewoon wassen en uh, het materiaal even kijken is Oh, hier staat het 100% acryl en ja dat is gewoon wel heel makkelijk om mee te haken, meestal werd er hier vroeger mee gebreid maar nu wordt er hier volop mee gehaakt en je ziet het resultaat hoe leuk dat deze steek is het zijn echt relief stokjes. Nou, blijf lekker kijken en dan gaan we beginnen. Ik leg even uh, dit beginstuk weg, want dit is het begin en, we gaan, uh, en ik knip ook even de draad af. Want ik ben dus alvast begonnen ook met zwart. Zie je dat, hoe leuk eigenlijk hierboven het effect is als je met een andere kleur erbij gaat werken? Met dit patroon maar we gaan gewoon stap voor stap beginnen hier met de boord en dit worden eerst gaan we al haken stokjes opzetten en dan heb je dus een rij stokjes en dan beginnen we met drie relief stokjes aan de voorkant en dat heet in het Engels double crochet front post en we gaan met twee relief stokjes aan de achterkant beginnen en dat heet double crochet een backpost, dus dit zijn de front post stokjes en de achterzijde is de backpost stokjes, dus ja het is uh, heel leuk om te leren want ja als je dit kan dan kan je hier natuurlijk heel veel variaties mee maken maar goed ik leg deze even opzij kijk ik ben al aan het even alles, patroon begonnen het patroon voor de wintertrui, ik zal ook onder de video zetten wanneer dat deze klaar is um, want ik ga natuurlijk eerst de trui maken en dan ga ik het patroon maken maar we pakken dus haaknaald nummer 10 we beginnen met een opzetlus. en als het goed is heb jij jouw uh, middel gemeten of jouw boven uh, en je heup en daar moet het omheen gaan passen maar goed we gaan al eerst al haken stokjes opzetten en we beginnen met 3 los 1 2 3 en nu gaan we al haken de stokjes opzetten en dat doe je omdat dan de boord ook iets rekbaarder wordt dan krijg je niet zo'n stugge rand aan de onderkant in die eerste lus daar gaan we dus eerst omslaan en dan gaan we eerst een extra lusje maken dus je steekt in in die eerste lus ik pak altijd wel eens mijn haaknaald zo Zet ik erin steekt het makkelijker in je haalt je draad op en door en nu ga je nog een keer omslaan en door 1 dus dan heb je de eerste lus al gemaakt en dan ga je een stokje maken dus omslaan 2 omslaan door twee, heb je je eerste stokje te pakken zo, zo moet je kijken dan gaan we weer eerst omslaan en dan gaan we in die onderste lus deze die onderste lus die pakken we op en dan gaan we weer een, een keer doorhalen en omslaan en een lusje maken dus dit is echt de beginketting en dan gaan we weer een stokje maken. Dus omslaan door 2, omslaan door 2. Dus dit is al je tweede stokje. Omslaan in die lus. Daar steek je in. Dan ga je je draad ophalen. Dan ga je omslaan en je maakt een lusje. Dan ga je een stokje maken door 2, door 2. Kijk. En zo ga je je hele omvang. Met dus je pakt je heupomvang of je borstomvang eigenlijk ja, de breedste gedeelte. De ene heeft bredere heupen, andere bredere borstomvang, maar die omvang die ga je maken in het rond en op het eind hier. Dan zie ik je terug. En dan sluiten we de ketting. En ik zal zeggen hoeveel stokjes ik opgezet heb op maat uh, M, dat zijn 70 stokjes voor maat M. En 80 stokjes formaat L en 90 stokjes formaat XL, dus so maat ML, XL. En ik denk 100, 100 formaat XXL, maar dat moet je even zelf kijken hoeveel stokjes dat bij jou het beste past. Nou, ik zie je terug op het einde van deze toer. We zijn nu op het einde van de toer met de. Al haken stokjes op te gezet. Jullie hebben een iets langere uh, rij. Want ik uh, doe dit om het voor te doen, uh, zie je hoe makkelijk dat dit eigenlijk uh, haakt. Ook al is het een dubbele draad. Dus twee draadjes van één. tenminste twee draden, werk ik mee. En het is natuurlijk haaknaald nummer 10. Dus het is een echte opschieter. En zie je hoe mooi dat dit al um, soepel meebeweegt? Normaal heb je wel eens gewoon een strakke rand onder, maar deze ga je dus um, je draait dus je werk eigenlijk en je sluit die ketting of die stokjes zeg maar, die sluit je hier aan de bovenkant. Dus die draad hou je aan de onderkant en dan sluit je die ketting hier in die derde, maar ik even kijken 1 2 3 want dit is een steek, dus in die derde daar pak je twee lussen je haalt je draad om en je haalt door twee lussen zo een halve vaste kijk en hieronder deze draad hier pak je dadelijk je stopnaald en dan ga je hem even vastzetten hieronder zodat je echt een mooie uh, gelijke onderkant hebt, dus deze begindraad die zet je hieronder goed vast. Dan gaan we beginnen met de reliefstokjes en de eerste toer: de eerste toer is dus drie lossen: 1, 2, 3. En dan pak je het eerste stokje op als reliefstokje, dus je gaat er achterlangs en je maakt nu een voorste relief stokje dus je slaat je draad om je gaat niet in de steek je gaat achter het stokje oh ik vergeet even om te slaan sorry omslaan je gaat achter het stokje en je haalt je draad zo weer op en je gaat weer het stokje afmaken door twee door twee omslaan je gaat achter het stokje langs je slaat om je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. Heb je al twee relief gemaakt? Dan gaan we nog een relief stokje maken. Dus je gaat achter je stokje langs, omslaan, doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Nu heb je al drie relief stokjes gemaakt aan de voorkant en nu gaan we twee relief stokjes maken aan de achterkant en achterkant je slaat weer om en nu moet natuurlijk het stokje aan de achterkant komen dus je gaat niet voor maar je gaat achter je werk langs dan ga je je haaknaald en dan duw je zeg maar je voorgaande stokje naar achteren je haalt je draad op je trekt door en je gaat je stokje afmaken door 2 door 2, dit is een een backpost, ja, een double crochet backpost, dus een achter een relief stokje achter, gaan we er nog een maken, omslaan, je gaat achterlangs je duwt je stokje naar achteren, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2 en nu gaan we weer 3 relief stokjes aan de voorkant maken, kijk, dan krijg je dit resultaat: dat je dus 3 relief stokjes aan de voorkant hebt en 2 relief stokjes aan de achterkant. Ik zal nog eventjes een keer meedoen: 3 relief stokjes aan de voorkant, dus je gaat aan de voorkant in en je haalt je draad op. En je maakt een stokje, je doet niks als stokjes maken hoor, alleen je maakt die stokjes om die stokjes heen. En omdat dit aan de voorkant moet liggen, ga je achter het stokje langs maar wel via de voorkant. Dus je maakt nog een, een voorste relief stokje en dan heb je er weer drie gemaakt. Zie je het lijkt makkelijk hoor, maar als je een beetje oefent dan is het niet moeilijk want je maakt gewoon stokjes en nu ga je naar de achterkant dus je gaat achter je werk en je duwt zeg maar het stokje naar achteren en dat doe je twee keer dus je maakt weer je stokje af omslaan je gaat via de achterkant je duwt je stokje naar achteren en je haalt je draad op en je maakt je stokje af en dit herhaal je totdat je weer op het einde bent en dan zie ik je bij de volgende toer weer terug we zijn nu op het einde van de toer met een dubbele relief en um, ja ik ga de toer sluiten en ik pak gewoon eigenlijk hier die opening met een halve vaste dus je haalt ten je draad door en ik zit hieronder nog met die begindraad en die ga ik nu even afwerken want blijft anders toch hangen en je kan beter maar meteen de draadjes afwerken en nu zie ik dat ik even mijn schaar nodig heb zie je En een beetje aan je draad draaien dan gaat hij makkelijker je stopnaald in zie je en dan ga ik even mijn haaknaald eruit, en dan ga ik die onderkant zeg maar. Dit begindraadje. ik pak de eerste lus op en ik trek hem goed door. En ik ga er meteen een knoopje in leggen. Dus ik trek pak nog het lusje van de voorkant en ik ga hier ook een knoopje in leggen, dus dat die goed vast zit. Ga ik met mijn haaknaald hierdoor. Kijk, dan krijg je een soort knoopje en dan kan je hem gaan afwerken tussen je haakwerk insteken en nog een keertje terughalen en dan is hij wel afgewerkt en dan heb je meteen je begindraad is dan klaar haaknaald weer door en dan beginnen we weer aan die boordsteek en dan betekent dus nu de boordsteek gaan we alle relief gewoon vervolgen zoals we de vorige toer gedaan hebben dus je herhaalt iedere keer de voorgaande toer je begint met drie lossen en je slaat om en hier zijn dus drie relief gemaakt en nu gaan we weer onder het stokje door en we gaan een relief stokje aan de voorkant maken en nu weer omslaan zie je dat het ook makkelijker is als je de eerste toer gedaan hebt met de relief stokjes dat je gewoon haakt vanuit je relief stokje 2 en dit is de derde. en nu gaan we nog even twee Reefstokjes aan de achterkant maken. Ik zal het nog even langzaam doen. Achterkant is echt achterin. Je pakt je draad op. Je haalt door. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Zie je? En dit vervolg je. En ik zal even de centimeter erbij pakken. Want. Hoe lang wil je je boord hebben? Deze is ja toch wel een flinke boord. 10. Maar dat is wel mooi hoor voor een wintertrui hoor. 10 centimeter. En ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toeren gehaakt. Ja, 9 toeren. En dan hou je als het goed is ongeveer 10 centimeter over. Dus je haakt gewoon lekker verder weet hoe je de nieuwe toer moet beginnen als je het moeilijk vindt om in die toer te beginnen dan uh, pak je je steekmarkeren erbij en dan zet je die eventjes bij jou in jouw nieuwe toer dus dat je je weet van nou hier moet ik weer een nieuwe toer beginnen dat is wel belangrijk kijk je je haakt al in het rond maar het is wel belangrijk dat je je toeren aanhoudt dat je echt zegt van oh hier stop ik en dan ga je weer met drie losse naar boven tot 10 centimeter en dan zie ik je weer terug als het goed is heb je nu verder gehaakt tot 10 centimeter en dan gaan we de toer sluiten en nog even het laatste achterbaartse stokje, relief stokje maken we en we sluiten de toer hier en ik haal even de steekmarkeerder eruit en we sluiten de toer met een halve vaste dus die 10 centimeter boord hier die heb je nu gemaakt en dan gaan we nu even het patroon laten zien. Dan gaan we nu aan het patroon beginnen. En we beginnen weer met drie stokjes, drie um, reliefstokjes aan de voorkant en twee aan de achterkant. Alleen gaat nu dus elke keer het voorste stokje uh, schuift een stokje op. Maar we zullen het eventjes laten zien. We beginnen de toer naar de boord met drie lossen, zoals je altijd eigenlijk gewend bent. En hier zie je dus 1, 2, 3 uh, reliefstokjes aan de voorkant. En dan gaan we deze nu naar achteren duwen om een reliefstokje aan de achterkant te krijgen. Dus de eerste toer is één relief stokje aan de achterkant. En dan gaan we weer 1 2 3 stokjes aan de voorkant zetten. En die achterste die ga je dus ook aan de voorkant zetten. En dan gaan we weer twee aan de achterkant, achterste relief stokje, en deze zetten we nu ook aan de achterkant. Even mijn draad goed pakken, achterste relief stokje en dan weer drie. Dus zie je dan. 3 aan de voorkant het schuift gewoon een relief stokje op en daardoor krijg je een heel leuk resultaat ook weer 3 relief stokjes aan de voorkant ik hoop dat je het goed kan zien zo en twee weer aan de achterkant, dus die duw je naar achteren en deze toer maak je weer helemaal af totdat je bij het einde bent en dan zie ik je weer terug en dan zijn we nu geëindigd bij de eerste toer van de ja van het patroon de eerste toer van het patroon en ik heb hier 1, 2, 3 relief stokjes aan de voorkant en ik moet er nu nog een aan de achterkant en die eerste drie lossen. daar sluiten we de toer met een halve vaste dan gaan we weer Toe 2 beginnen. 1-2-3. En dit is een achterliggend stokje, dus een achterste relief stokje. Dan maken we nog weer een achterste relief stokje op, en dan gaan we hier ook weer nog een achterste relief stokje maken. Dus dan heb je er 2. En dan gaan we weer het patroon vervolgen met 3 aan de voorkant. Nu heb je 3, 2, maar dan ga je deze ga je aan de voorkant leggen. Dus je gaat weer een voorste relief stokje maken, nog een voorste relief stokje en nog een. Dus deze, die achterste, die gaan we nu naar voren leggen en dan krijg je ook het leuke effect. En nu ga je weer 2. Achterste maken, dus je herhaalt continu het patroon. Alleen verspringt natuurlijk het relief stokje. Dus dit zijn twee achterliggende en nu weer drie voorliggende relief stokjes aan de voorkant. Twee, 3 en zo herhaal je de hele toer, dus 2 achterste, 3 voor, 2 achter 3 voor, en dan krijg je een heel leuk effect. En ik zie op het einde van de tweede toer. Zie ik je weer terug. Nu zijn we aan het einde van de tweede toer, we sluiten de toer met een halve vaste, we beginnen de derde toer met 3 lossen. En we gaan nu, hier zijn, dit zijn twee uh, achterliggende reliefstokjes. Maar omdat het moet verspringen, gaan we deze nu aan de voorkant leggen. Dus we maken één voorste reliefstokje. En dan gaan we weer twee achterste maken. 1. 2 dan weer drie voorste één, twee, drie, en dan gaan we weer twee achterste maken dan zie ik je op het einde van de toer weer terug we zijn nu op het einde van de derde toer en we eindigen hier met twee relief stokjes aan de voorkant we sluiten de toer met een halve vaste en we beginnen de vierde toer met drie losse 1 2 3 en omdat hier een voorste relief stokje is Gaan we die nog een op het voorste relief zetten met de vierde toer? En nu gaan we nog omdat hier dus twee achterliggende zijn, pakken we nog een relief stokje aan de voorkant. Dus hier hebben we er nu twee, en dan gaan we er nu weer twee aan de achterkant maken. sorry ik wilde te snel 2 aan de achterkant, Dus we hebben nu twee relief stokjes aan de achterkant gedaan en nu gaan we weer het patroon vervolgen met 3 relief stokjes aan de voorkant En twee reliefstokjes aan de achterkant. Zo. En zie je dat het nu aan het verspringen is. Dat het heel mooie resultaat geeft. Ik zie je op het einde van de vierde toer weer terug. We zijn op het einde van de vierde toer. En we eindigen met één reliefstokje. En we sluiten de toer weer met een halve vaste. En zo gaat het patroon zich elke keer herhalen, zie je? Dus hier zitten nu weer twee reliëfstokjes aan de voorkant. Hier maken er dus drie van. En dan ga je weer met twee aan de achterkant, drie aan de voorkant, twee aan de achterkant. En dan ga ik nu even meten tot hoe ver dat je moet gaan. Even de trui erbij pakken nu even meten even netjes neerleggen en ik reken de boord mee want we gaan ook nog dadelijk met zwart verder inclusief de boord kom ik op 38 centimeter dus bij 38 centimeter daar gaan we met zwart beginnen en dan zie ik je weer terug bij 38 centimeter en dan krijg je echt een heel leuk resultaat want het is wel een dikke trui kijk maar hij wordt meteen in het rond gehaakt, dus je hebt heel weinig in elkaar te zetten ik zie wel hier die zijkant kijk hier heb je wel een iets meer opening maar ik moet zeggen ik vind het nog heel netjes voor in het rond te haken we kunnen deze als het nu erg stoort nog wel dichter kijk als je zegt van nou ik, ik vind het niet mooi dit is de naad dan kunnen we hem nog aan de achterkant nog iets zorgen dat je met een met een ja zeg maar een soort vaste steek deze nog wegwerkt. Maar ik moet zeggen, ik vind hem heel mooi sluiten. En je draagt deze naad aan de zijkant, dus 38 centimeter. En dan zie ik je terug. Dan gaan we aan de zwarte met het zwarte garen verder. En zie je hoe leuk dat dit resultaat geeft? dus de bovenkant wordt zwart van de trui en de onderkant is grijs ik zie je straks weer terug kun jij erop liggen? Ik wilde even de trui laten zien. Kijk, dit zijn de mouwen. Tot 38 centimeter. Zo. Ik heb nu doorgehaakt tot de bovenkant. En toen ben ik met zwart verder gegaan. En omdat ik nu natuurlijk uh, alles in het rond gehaakt heb, heb ik ook de mouwen in het rond gehaakt. En de mouwen heb ik 25 stokjes opgezet. Uh, ook al hakend en met de boordsteek met drie reliefstokjes voor en twee reliefstokjes achter. En hier heb ik ook doorgehaakt tot 38 centimeter. Ik zal zo de camera weer goed zetten zodat je kan zien hoe ik die mouwen aan het uh, voor- en achterpand zet. Gewoon met steekmarkeerders. En dan gaan we in het rond verder haken. Dus we pakken de mouwen mee naar het achterpand en dan weer naar de volgende mouw en zo gaan we 5 centimeter in het rondhaken en dan zie ik je zo weer terug de camera heb ik nu weer neergelegd en ik heb hier de mouw en hier het pand en dan steek je in in het laatste lusje van de toer en dan ga je eventjes dit verbinden dus ik zoek eventjes mijn lus je pakt nu zwart garen, en omdat ik dit wil gaan verbinden, doe ik hier weer omslaan en door twee, zo en trek ik even goed aan het draadje, en hier ook even zo. Dan gaan we weer beginnen, net zoals een gewone toer, met drie lossen. Dan hebben we drie lossen en dan gaan we hier in deze mouw pakken we even een even kijken wat hier hier komt die lus uit en dat zijn twee relief aan de voorkant dan ga ik hier dus een relief aan de voorkant maken, oh, even omslaan een relief aan de voorkant nou, ik moet heel even opnieuw beginnen een relief stokje aan de voorkant even goed de draadjes trekken hier ook de draadjes trekken en meer het patroon gaan we gewoon vervolgen en ik zie dat ik nog een relief aan de voorkant moet doen Dat heb je zo in de gaten hè? dat patroon en weer twee aan de achterkant. Met haaknaald 10 schiet je echt lekker op. Hè? Lijkt me wel heel leuk hoor, die zwarte bovenkant. Maar goed, het moet nog afgemaakt worden. De draadjes afwerken. Kijk, en dan begin je hier zo aan die mouw, en dan ga je helemaal langs, en dan ga je hier achter, spring je gewoon door naar de achterkant van je achterpand. Even kijken, de voorkant nog. zie je hoe leuk dit patroon wordt met zwart dus je vervolgt gewoon je patroon je gaat eigenlijk hier bij je mouw ook daar bij die steekmarkeerder, daar pak je dus gewoon een de rand weer van je achterband. en dan ga je weer naar je andere mouw en daar doe je precies hetzelfde daar ga je ook weer die mouw verbinden en dan ga je die zwarte toer maken en als je op het einde bent hier dan zie ik je weer terug als je 5 centimeter met zwart in het rond hebt gehaakt, dus 5 centimeter dan kan je hem even op een bestaand truitje leggen dan zie je dat je nog best wel uh, moet gaan minderen wil je een mooiere halslijn krijgen en we gaan nu op minderen dus ik zet daar even de camera neer en dan beginnen we weer aan de nieuwe toer hier en dan gaan we minderen en dat leg ik ja, zo meteen uit. Dus ik zie je zo terug. Ik heb weer even de camera goed neergezet en we gaan de toer sluiten. En die sluit ik hier bovenaan in deze eerste steek. Dus in die lus met een halve vaste. Dan beginnen we de nieuwe toer met drie lossen. En dan gaan we minderen. En het is moeilijk te zien op zwart. Maar als je goed kijkt, dan zie je hier uh, de eerste stokje begint met een voorste. En dan heb je hier twee achterste relief stokjes. En dan weer die drie Dus we beginnen nu met die voorste wordt weer gewoon een voorste relief stokje. En om het patroon te blijven continueren nemen we deze ook als voorste relief stokje en dan gaan we nu minderen en dan slaan we iedere keer deze de eerste relief aan de achterzijde die slaan we iedere keer over dus met minderen sla je die eerste achterliggende relief voor die drie die slaan we over en we gaan die eerste pakken van dat groepje van drie die gaan we aan de achterkant zetten zoals het gewone patroon is en dan doordat je deze hebt overgeslagen is dit een minder een. dus we herhalen nu weer het patroon met drie relief aan de bovenkant 1 2 en we moeten nu de derde maken en dan gaan we weer deze die achterliggende die gaan we overslaan die slaan we gewoon over en we beginnen weer op die eerste van die van het groepje van drie relief stokjes die gaan we aan de achterkant maken dus we slaan deze over en we zetten hier weer een dus je maakt nu in deze toer met minderen alleen nog maar één achterliggend relief stokje en je maakt toch weer gewoon drie reliefstokjes aan de voorkant, zie je dat je dan ook een mindering krijgt in deze toer, dus, dit gaan we doen tot uh, weer begin. Ik zal even de steekmarkeerder weer erin zetten. Dus we gaan minderen met de achterliggende reliefstokjes. Die gaan we eentje overslaan en dan zetten we nog maar één achterliggend reliefstokje in het eerste groepje van 3. verder herhaal je gewoon het patroon. En dan zie ik je hier bij het begin hier. Dan zie ik je weer terug. Als het goed is ben je aangekomen hier bij deze steekmarkeerder. Ik ben nog even verder gegaan, want je moet gewoon het patroon nu gaan vervolgen. Tot 10 centimeter, en dan gaan we nu minderen met de relief stokjes. En ik pak even pen en papier erbij, en dan gaan we minderen. en Je komt natuurlijk hier aan: 1, 2, 3 met die drie losse, en dan ga je um, ja licht aan hoe je patroon eindigt of stopt, want je, iedereen heeft een andere maat. Maar stel dat dit een relief stokje aan de voorkant is, dus aan de voorzijde dus 3, stel dat je zo uitkomt en je hebt 1 aan de achterzijde en weer 3 aan de voorzijde, dan gaan we nu beginnen met iedere keer een stokje over te slaan dus we komen weer aan, ik pak even onder een andere stift met 3 lossen begin je altijd en dan sla je iedere keer deze over, die eerste van die 3 relief aan de voorkant, dus je pakt er nu weer 2 aan de voorkant je hebt deze overgeslagen, dan ga je 2 aan de achterzijde maken en dan sla je deze over, dus je gaat nu aan de achterzijde 2 relief stokjes maken, dus so dit is de relief stokjes aan de voorzijde en dit aan de achterzijde en iedere keer sla je dus een steek over en zo minder je en ga je weer 5 centimeter omhoog dus dan wordt het hals gedeelte dat wordt smaller omdat je hier gaat minderen dus je slaat er iedere keer een steek over en dan ga je naar twee voorzijden relief stokjes en twee achterzijden relief stokjes en dat ga je weer 5 centimeter ga je dat in de hoogte ga je minderen. we zijn nu op het einde van de toer met uh, twee uh, voorste relief stokjes en twee achterste relief stokjes en ik zal laten zien hoeveel centimeter dat we zijn gekomen ik pak even de centimeter erbij. En ik meet. Ik zal even de camera optellen. Ik meet hier van deze onderkant af. Tot de bovenkant. En dan kom ik, ja, al meer dan 15 centimeter. Maar goed, we sluiten nu deze toer. En dan gaan we verder even de toer sluiten. Ik even de camera goed zetten. Zo. En dan gaan we nu de toer sluiten. Hier dit, zit nog één relief stokje. Um, die pak ik even aan de achterkant. Want ik heb er net twee aan de voorkant gehad. Hier 1, 2, 2, 2, 2, Ja. En dan gaan we nu de toer sluiten. En die sluit ik hier bovenin. Zie je, ja, je hebt hier drie lossen maar ik sluit hem in dat bovenste opening van het eerste stokje dan krijg je het minste gaatjes zo sluit ik hem ja. dan pak ik weer drie lossen. 1 2 3 en we zijn nu dus op 15 centimeter even centimeter ja iets meer ik heb nu 16 centimeter maar goed hij moet in de, het rond zo. deze lijn moet helemaal gewoon 15 centimeter zijn dan klopt het dan gaan we nu beginnen met de toer weer met minderen en dan gaan we beginnen met um, een voorste stokje en een achterste stokje een voorste stokje en een achterste stokje en op zich hoef je nu niet te kijken hoe het loopt uh, het is wel leuk als het verspringt maar ik kijk daar nu niet naar ik wil gewoon een voorste even opnieuw ik wil een voorste relief stokje en ik wil een achterste relief stokje en dan sla ik er één over dus ik ga één stokje overslaan ook om te minderen dus ik ga weer naar een voorste relief stokje en ik wil weer een achterste relief stokje En we gaan er weer één minderen, dus we slaan er gewoon één het volgende over en dan gaan we weer naar het voorste relief stokje. Zie je dan? Ga je ook meteen minderen, je krijgt geen gaatjes want het is toch allemaal best wel dikke wol. En dan hou je hier weer je steekmarkeerder erin. En als we hier bij het eind zijn. Dan gaan we weer even verder met die halslijn, zodat die halslijn kleiner wordt. Want die valt nu best wel breed op de schouder. En als je 5 centimeter verder haakt, dan wordt die halslijn dadelijk kleiner. Zie je? Dan zet je er weer 5 centimeter bovenop. Dus in totaal heb je van hieronder tot hierboven dadelijk 20 centimeter. En we gaan nu alleen nog maar een stokje, een. Voorste relief stokje maken en een achterste relief stokje, en die laat je ook niet meer verspringen, je zorgt dat die gewoon boven elkaar zijn en alleen in die eerste toer. Daar doe ik die steken overslaan zodat het dadelijk strakker om je hals heen komt. Nou, dan zie ik je straks bij 20 centimeter weer terug. We zijn nu aan de laatste relief stokje voor relief stokje achter bezig. en dan sluiten we de toer weer hierboven in in die eerste steek je haalt je draad door en je knipt de draad af zo en je werkt je draadjes af en dan ben je klaar met je trui als de draadjes is afgewerkt kijk dan kan je de boord zo hoog mee maken als dat je zelf wil want dit is alleen maar uh, dit loopt dan gewoon rond en ik zou zeggen graag duimpjes omhoog, bedankt voor het kijken graag abonneren hier op mijn foto klikken en ik zie je graag terug bij de volgende video, tot ziens